Hare Majesteits La Combley werd op 27 april 1959 op stapel gezet bij de Arnhemse scheepswouwmaatschappij de Arnhem en op 22 augustus 1960 in dienst gesteld. Het schip werd vernoemd naar kapitein-luitenant ter zee Eugène La Combley, commandant van de kruiser Hare Majesteits de Ruiter, die met dit schip op 27 februari 1942 strijdend ten onder ging tijdens de slag in de Javazee. Het werd op 31 augustus 1984 uit de sterkte afgevoerd en op 31 december 1984 in Bruikleen overgedragen aan het Zekedet Corps Nederland. Het Zekedet Corps Den Helder heeft het schip sinds die datum gebruikt als opleidingsschip en op vrijdag 3 juni 2022 overgedragen aan het Zekedet Corps Veren. Op donderdagavond 2 juni was het laatste vaarmoment met de La Comblee voor de leden van Zeker het Corps den Helden.